In deze video gaan we met Direct Admin verbinden via SSH. We beginnen door in te loggen in Direct Admin. Vervolgens scroll je naar beneden en selecteer de optie SSH Keys. Afhankelijk van je layout kan het ergens anders staan, dus je moet zelf even kijken waar deze optie staat. Je ziet nu de plek waar je public key kan toevoegen. Op deze website heb ik een public en private key aangemaakt. Er zijn natuurlijk ook programma's voor Windows en macOS waar je dat zelf kan aanmaken. De public key voeg ik hier toe. Je ziet nu dat de key is toegevoegd. Klik nu hierboven op Enable SSA Access. Door de, de black modus is de tekst niet leesbaar, maar er wordt aan gewerkt. Dus weet, hier moet je op klikken. Nu SSA toegang is ingeschakeld, kun je gaan verbinden met Buddy of Terminus, het programma dat ik gebruik, met de server. Daarbij heb je een paar dingen nodig. Laten we beginnen met het opstarten van een programma. Klik in dit geval op de instellingen en ga naar de keychain. Voeg hier je private key toe, de code die ik hier net heb aangemaakt via deze website. Ik koop hier de tekst en ik plak hem hier in terminus. Vervolgens ga ik de host aanmaken. De host geef ik een naam, in dit geval test, en daarna voeg ik het adres van de server in. Om dat adres te achterhalen, ga ik terug naar Direct Admin en kopieer ik de URL. In dit geval server011.wdns.nl Daarna heb ik nog twee dingen nodig, namelijk de gebruikersnaam, die vind je hier. Dit is de gebruikersnaam van DirectAdmin dat ik hier invul. Vervolgens selecteer ik de key die ik net heb toegevoegd, en daarna vul ik het portnummer in. De poortnummer die vind je ook terug in directadmin hier, in dit geval is de port 7.6.8.5. Nu ik dat heb ingevuld is het tijd om te verbinden. Ik selecteer de server, accepteer dat dit de server is waarmee ik wil verbinden en zoals je ziet ben ik nu ingelogd. Vanaf hier heb je volledig toegang tot de bash com command line. Ik kan hier bijvoorbeeld CD Public html typen, vervolgens compose install en daarna met dependencies installeren. In dit geval krijg ik een error dat ik niet aan de juiste PHP-voorwaarden voldoet. Ik draai nu namelijk op PHP 7.2. Om dat aan te passen ga ik terug naar Direct Admin. Ik selecteer nu de optie Select PHP Version, hier links. En daarna stel ik PHP in op 7.4, een versie die volgens Composure wel compatible is. Nu de PHP versie is aangepast moet ik de command line opnieuw openen. Dat doe ik zo. Vanaf nu laat ik de command line vanaf PHP 7.4. Ik ga opnieuw naar public.html en vul opnieuw Compose install in. Zoals je ziet worden dependencies nu geïnstalleerd en dat is de handleiding hoe je ssa inschakelt en werkt met de command line. Succes met je opdracht!